Ik ben Eva, ik ben 20 jaar en ik kom uit Harlingen, maar ik woon nu sinds kort hier in Leeuwarden. Ik denk nu drie maanden bijna. Ja, wat fijn. Wat meer vrijheid en uh, ja, Harlingen is best wel klein. Leeuwarden heeft wel wat meer, wat meer dat stadgevoel. Al voor mij dan. En dat vind ik heel chill. Ja, wat meer mezelf, wat meer ontdekken. Ik woon in een studiocomplex waar ook appartementen zitten en ik denk dat de gemiddelde leeftijd tussen de 18 en de 24 is ofzo. zo. Dus wel veel jongeren om me heen. Social. Uh, ik deed eerst de havo en ik had altijd al veel interesse in creatief bezig zijn, fotografie, dat soort dingen. En toen was er een soort open dag, presentatiedag. En toen kwam een CMD-student, die toen ook CMD studeerde, bij ons een presentatie geven over wat CMD is en zo. CMD staat voor communicatie en multimedia design. En toen heb ik besloten om... Uh, ...bij de meeloopdag volgens mij mee te gaan. Zo ben ik bij CMD gekomen. Ik ben erbij gekomen, ja, zoals ik zei, ik vind fotografie leuk. Ik uh, hou van creatief bezig zijn. Ik hou ook heel erg van verhalen vertellen. Dus uh, ja, ik, ik, ik kwam daar en ik vond het gewoon gelijk van ja, dit is een match. Hier hoor ik thuis. Ook vond ik het heel fijn. Um, ...dat we projectmatig werken, dus geen toetsen hebben. Ja, het is echt super breed. Er studeren echt allemaal verschillende mensen... ...van game design tot uh, ja, filmmakers toe, denk ik wel. Uh, ja, Ik denk alles wat inderdaad in de creatieve sector zit... ...dat je er wel een plekje kan vinden. Er zijn ook heel veel verschillende minoren. Ik vind het fijner, omdat het zo breed is dat je gaandeweg een beetje kan ontdekken wat bij je past. Heel veel verschillende mensen, mensen die bijvoorbeeld iets meer mode hebben, mensen die heel erg van gamen houden, misschien een beetje meer thuis zitten, maar dat is juist leuk. En ook omdat je groepsmatig werkt, leer je ook echt de studenten kennen om je heen en bouw je ook wel een netwerk op, vind ik, snel. Ja. Ja, ik denk de combinatie van verschillende mensen, uh, dat projectmatig werken en uh, ja, ook gewoon een, een heel breed scala aan docenten ook. Omdat, nou ja, net zoals de studenten zijn de docenten van game designers tot de filmmakers. Ik heb natuurlijk ook naar andere CMD's uh, opleidingen gekeken. Ik ben ook bij de Open Dag in Groningen geweest. Uh, het verschil wat ik heel erg merkte is dat in Leeuwarden je heel erg echt projectmatig bezig gaat en ook heel vaak voor echte opdrachtgevers in het werkveld bezig gaat en uh, in Groningen was het wat schoolser. Dan ging je wat meer echt uh, ja, aan de leer, had je ook wat meer vast te pakken. Het is hier wat vrijer. Ik geloof dat in het werkveld hoef je ook geen toets te leren. Dan moet je ook gewoon aan de slag en ik leer gewoon zeg maar ja, wat meer praktijkmatig hoe het is om in het werkveld te staan. Ik vind CMB echt een feestje. Ik vind echt een hele leuke studie hier in Leeuwarden. Um, je krijgt zoveel vrijheid en je kan ook echt doen um, waar je passie voor hebt. Dus ja, ik vind CMB een feestje. <laughs>